Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag een Pico NS6400. Deze, volgens de eigenaar, rijdt een beetje hapert en doet daarna niks meer. Maar de verlichting werkt wel. En er zat een los draadje bij. Dus hij is al digitaal. Kan ik zien, kan ik merken ook als ik hem op de baan zet en uh, ik vermoed dat hij last heeft van de stroompick-up van de wielen naar de decoder. Als um, je het een beetje bekijken zag ik uh, ergens een uh, klein zwart draadje er langs komen wat hier heel erg op, uh, op leek. Dus ook waren de wielen erg vies, uh, ik uh, ga eens even kijken, ik ga hem openmaken, even kijken hoe ik hem open moet maken. Uh, en in ieder geval de wielen schoonmaken en kijken of alle bekabeling klopt. Om deze open te maken zitten er hier en daar een schroef. En uh, als je die losschroeft, dan kun je de kap er zo vanaf tillen. De, in dit geval zit er maar één schroef. dadelijk even zoeken naar een vervangende. Er zit een decoder in. En de decoder zit met een uh, standaard Nance stekker erop. Ik weet nog niet welk type dat het is. Nee, lijkt me niet heel modern op het eerste oog. Uh, maar vanaf hier kan ik verder gaan zoeken. naar de bekende kabeling zoals die naar de motorstellen loopt. Dit is er één en de draaistellen lopen bedoel ik. Dit zijn de twee voor dat draaistel. Op dit draaistel zie ik een rode naar boven komen. Even kijken wat dit is. Ja ja. In ieder geval wat creatieve bekabeling. En ik zie vanaf dit draaistel maar één kabel lopen, dat is deze rode. Die zou samen met deze rode hier op de decoder, of op de, eigenlijk de printplaat moeten van de decoder. Daar zal hij op uitkomen. Hier zie ik dat er een kabelbreuk in zit en twee aftakkingen waarvan ik niet weet waar ze naartoe gingen. Ik denk dat deze achteraf door iemand gedigitaliseerd is. En betekent dat op dit draaistel moet er in ieder geval een uh, stuk kabel bij komen. Nou. Ik ga eens even kijken of ik het draaistel los kan halen. Dat maakt het werken veel makkelijker. Dan proberen je hierin te gaan zitten rommelen en anders dan moet de bovenkant er wellicht af om er ook bij te kunnen. Oké, okay, ik heb de frame losgehaald. Ik vond nog wel uh, de blauwe ader die je normaal gesproken ziet voor uh, de gedeelde pluspool, die werd aan het frame gekoppeld. Ik denk niet dat dat dadelijk nog nodig is, gezien hoe hier alles in elkaar zit ga ik uh, rustig bekijken bij het in elkaar zetten, want uh, ik zie geen een enkele ander onderdeel wat verbinding maakt met het frame. Deze mini-asjes kwamen er ook uit, die zitten, zorgen ervoor dat de motor op de draaistellen zit. En ik heb hier eventjes deze bijna kapotte rode draad losgehaald. Uh, inderdaad, aan de andere kant zit geen draad. Dus uh, even kijken. Even wat bekabeling zoeken die ik hierin kan zetten. En die opnieuw trekken. Zodat deze weer goed zit. En ik ga ook even andere bekabeling nakijken. Want ik heb het vermoeden dat hier meer is wat een beetje los zit. En niet, in ieder geval niet optimaal gedaan is. Zo, de draden zitten er hier weer op. En zitten ook, uh, sorry, zitten er hier weer op. En zitten ook weer op de printplaat. Uh, maar die asjes, die vallen dus continu los uit de motor. Zo klein is eigenlijk de koppeling, de, de, het raakvlak. Dus wat ik gedaan heb, is uh, wit vet erin. Dan uh, blijven ze in ieder geval zitten. En dan hoop ik dat ik één voor één ze er ook weer... ...in kan gaan krijgen, dat het allemaal weer op zijn plek terecht gaat komen. Zo. Ja, zijn ze meteen gesmeerd. Vallen ze er niet uit en uh, nou, een beetje smeer kan geen kwaad. Oké, okay, het is dus een, uh, even kijken, een Ulenbroek standaard decoder. Een 74.400 of een 420. Uh, op adres 81. Um, wielen zijn nog steeds vies. Dus de uitlezen is wat moeilijk. Ik heb er uh, heel even een uh, lockpilot in gehad. Om te kijken of niks mis was met de decoder. Maar het waren toch echte wielen. Uh, die ga ik schoonmaken. En deze loszittende ga ik ook nog even vastmaken. En dan ga ik eens kijken of hij wil rijden. Goed, er is iets mis met de oude decoder. Uh, nu zou hij moeten rijden, maar rijdt hij niet. En op andere momenten rijdt hij ineens wel. Of doet hij het rijden stoppen rijden stoppen. Uh, als ik hem op uh, programmeerspoor zet, had ik er net heel erg last van. Uh, ja, Nu doet hij gewoon alleen nog maar de verlichting. Uh, dus ik heb de decoder gewisseld met een Lockpilot. Maar dan gaan er weer andere dingen, raar zullen we zeggen. Uh, zo. Want de Lockpilot heeft weer moeite met de motor of uh, met het circuit wat erop zit. Uh, die, uh, hij krijgt hem niet goed aangestuurd met uh, snelheid en uh, het uh, back-EMF dat hij dus uh, belasting van de motor in, uh, meeneemt in hoeveel vermogen die op de motor zet, dat werkt totaal niet. En het tweede probleem is denk ik, als ik het ga proberen ergens in kwijt te kunnen, ja, het zou misschien hier weer lukken. Ik vermoed dat ik hem uh, niet eens meer goed dicht ga krijgen, zo. Hij zou dan hier moeten, deze stekkers kabels allemaal erin. Zo, hij zit alweer in elkaar. Dat komt omdat mijn telefoon vol was, dus ik mis een klein stukje uh, van de opname. Um, ik heb er een uh, standaard lockpilot in gezet. De oude decoder ga ik even vanuit dat die inderdaad stuk is. Um, ik heb ook getest met een lockpilot 4. Uh, omdat inderdaad de motor kwam niet echt op snelheid. En uh, ik heb de motor rechtstreeks aangesloten op de decoder. Um, met een... Met een bracket om even tussen te kijken is het probleem het printplaatje wat erin zit. Dat is allemaal niet het probleem. Het is echt dat de lockpilot uh, gebruikt back-EMF om te kijken hoe ook de belasting is op de trein. Om dan terug te regelen of meer vermogen te geven. En dat zorgt ervoor dat hij heel weinig stroom krijgt. Ik heb met heel veel parameters zitten spelen om het wat beter te krijgen. Maar uiteindelijk was het het niet helemaal. Dus heb ik het gelaten bij de standaard instellingen en uh, de back-EMF, de, de dynamische loadregeling, uitgezet. Um, daarmee um, lijkt hij het goed te doen, in ieder geval op de rondemank. Um, de decoder zit nu wel hier in het uh, machinistenhokje. Uh, en je kunt hem dus nog zien zitten, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als waar de oude decoder zat. Ik heb geen plek gevonden, geen manier gevonden om hem hier onderin te krijgen. Dus wel zit er een extra schroef in, zodat hij goed dicht zit. Ik ga nog even kijken of hij een beetje wil rijden op de baan. En uh, dat uh, wat, uh, voor zover wat betreft deze Pico 6400. Bedankt voor het kijken. Uh, like, subscribe en tot een volgende keer.